wij zijn in Valencia en wij hebben dus zojuist geslapen want wij hadden een ochtendvlucht en ze moesten om half vier de trein hebben en toen waren we om vijf uur op Schiphol en vanaf die tijd hebben we eigenlijk niet geslapen, sowieso hebben we eigenlijk niet geslapen. Dus vandaar dat we vanmiddag een siesta hebben gedaan en nu zijn we weer helemaal fris en fruitig en we gaan nu lekker uit eten. Wederom even kijken bij de fitnessruimte. Oké, okay. ze dus kunnen hier ook. Nu kunnen we wel naar de sauna, in ieder geval. Oh nee, hoe ouderwets is ze? De... Ja, dat gaat weg. Huh, maar op de foto waren al die gewichtjes. Op de foto waren allemaal gewichtjes. Ik dacht, ik ga even die, uh, die kerst-tapast-kilo's uh, eraf trainen. Maar dat gaat op deze manier niet echt lukken. We zijn nu in het centrum en de politie heeft dus net, of tenminste gaat nu een prullenbak even blussen. Die in de fik staat hier. Kijk. Allemaal rook vanaf. Maar best opvallend dat de politie dat moet doen. Want in Nederland doet de brandweer dat gewoon. Oh, mijn moeder zegt dat het slecht is voor mijn keel, dus we moeten snel snel gaan! Oh nee, ik wou veel dat het 14 graden celsius was. Ja, 14 graden celsius. We zijn nu bij het kleinste dunste huisje in Valencia. Het loopt helemaal te boven. Maar het is toch echt bizar klein dit. Wij hebben net lekker thuis gegeten. Echt gewoon drie gerechten. Dus voorgerecht, hoofdgerecht en daarna gerecht. Ik zit gewoon lekker vol, niet super vol. En nu gaan we terug naar het hotel lopen. En waarschijnlijk niks meer doen en gewoon slapen. Want vandaag was best een vermoeide dag. Dus. Ja, ik kan niet wachten tot ik in mijn bedje lig eigenlijk. Goed, ja, middag, Wij zijn een tijdje wakker. We waren vanochtend om tien uur wakker. Maar we werden wakker van de spelende kinderen waar wij op kijken. Het leek serieus dat de FC Barcelona een voetbalwedstrijd aan het spelen was achter ons. Maar goed, we hebben nog een beetje werk gefixt en nu gaan we naar beneden, want we zijn namelijk niet met de op vakantie, maar we zijn op mijn ouders op vakantie en broertje. Wij hebben dit hele chillen zaakje gevonden met heel veel lekkere taartjes. Dat is toch niet normaal? Echt niet normaal, dit. Dank je, Banana. Dank je. Banana shake. Zie je dat dan? Wat? Een patinata. Zullen we dat soort dingen? Een kippen. Een <laughs> patinata. Wij hebben zojuist de aller aller aller lekkerste chocolade cake, taart van mijn hele leven op. En op dit moment is het dus 21 graden, maar ik heb nog steeds deze jas aan. Het zonnetje schijnt wel. Kijk, daar is hij Maar er staat wel een windje, dus op zich het is het wel te doen. Ik zeg niet dat ik het koud heb. Maar ik ben wel blij dat ik deze jas heb meegenomen. En we gaan nu naar het strandhoek. En ik weet niet wat we daar gaan doen, maar ik hoop dat we niet gaan eten. Want ik zit echt best wel vol. We hebben net broodjes op en taart. Thee en... Dat is eigenlijk ook gelijk ons uh, ontbijt. Brunch. Oeh, kijk, sinaasappels. Avocados. Wat zijn dat dan? Dit. Misschien wel de paddenstoelen ofzo. Wat is ja, heb ook, wat heb jij dan? Ja, gewoon een normale sinaasapsaf. Oh. Eigenlijk En een gummybeer. Oh my god. Hm? En? We zijn aangekomen in het centrum. En het regent! Het okay. is wel mooi versierd, kijk. Want wij gaan zo sporten. Dus we gaan nu snel aankleden en dan lekker sporten. We zijn weg naar de toppasbar. En ik had het verkeerd gecoördineerd. Dus nu zijn we lekker een bakje om aan het lopen. Daar is Max heel blij mee. We zouden eigenlijk een uur geleden al met mijn ouders afspreken. Maar dat ging allemaal heel erg langzaam. Ook bij de sportschool en zo. Want ja, niemand wist uh, mensen spraken eigenlijk geen Engels. Maar we hebben voor elkaar kunnen krijgen om voor vijf dagen een abonnement te krijgen bij de sportschool. Voor 15 euro, dus dat vind ik eigenlijk best wel goed betaalbaar. Dus hebben we hebben lekker getraind net, opgefrist en dus nu gaan we naar de tapasbar. En dit is eigenlijk gewoon een barretje waar een slager is en een kaasboer en zo. En dan kun je echt gewoon super lekker verse kaas en vlees op krijgen. Dus ik ga even laten zien waar het is, want als je naar Valentië gaat dan ga je hier normaal niet zo snel heen. Omdat het toch een beetje op de rand zit van het centrum dus wellicht is het een hele leuke insider tip En wij hebben Mexicaans gegeten. En daarna nog wat gedronken. En nu gaan we snel slapen. Ik ben best wel moe. Zo moe dus. Maar uh, ja, het is ook gewoon van lopen. En ik heb vandaag dus benen getraind. Full body getraind. Dus mijn kuiten zijn helemaal verzuurd. Dus ik ga nu heel snel dit bed in. En dan lekker. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdagochtend. En. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Dus eerst ergens eten, en daarna gaan we sporten, en daarna gaan we opfrissen. Met de bro. De bro. En hij heeft honger want hij heeft vandaag helemaal niet gegeten. Maar het is nu kort keer drie. Dat is wel laat eigenlijk. We gaan nu naar het centrum. Daar zijn mijn ouders en waarschijnlijk gaan we daar even wat eten. En je krijgt nog een lauwe, lauwe ijsje van mij, hè? Ja, klopt. Cool. Oh, Weet je wel, ene tentje waar we ja. vorige keer voor de spiegel zonden. Dat we zeiden even... van, oh dat lijkt wel bijna net. Dat het zo lekker eruit zag. Oh ja, ja, weer gewoon daar gewoon naartoe. Wil je een ja, chocoladebroodje aan of zo? Ja. Oké. Okay. Dat liepen wij vandaag nog langs, want sportschool was daar. Ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen, die zagen er ook wel echt heel heel lekker uit hoor. Ja. Kijk dan jongens. Ja. Oh, ze hebben de vitrine veranderd. Oh, de chocoladebrownies. Pen oh. du chocolade. We zien ik ja. jou. <laughs> oh, is het een chocolaatje shirt? Ja, ja. Dank Oké, okay, wij zijn dus in de supermarkt. We hebben hier echt niet normaal bijzondere mooie taarten gewoon. Zoiets vind je in Nederland echt niet zomaar in de supermarkt. Kijk dan, joh. Het macaron zit er zelfs op. Wow. Echt super. We hebben lekker fruit gekocht, framboosjes en mandarijntjes. En nu we gaan we weer de chocolaafdeling kijken. En dan afrekenen. Ik wil dus eigenlijk weggaan, maar deze paprika's. Kijk hoe groot deze zijn. Echt bizar. En die andere ook. Ze dus hebben die groene pepers zijn nog zo, drie keer zo lang. Dat is ook weer. Dat zijn uh, art Artichoks. Ja, Artishoc. Artishocks. Alca chofa. En ik heb helaas weer een reep chocolade gehaald. Maar ja. We zijn toch al een hele dag aan het lopen, dus het kan wel. We gingen dus met z'n allen naar de markt lopen. We komen bij de markt aan, is het dicht. Dat hebben wij eigenlijk best wel vaak. Gisteravond hadden we ook een restaurant waar we heen wilden. We bij het restaurant aan, was die vol. Maar ja, dat zijn van die dingen die wij op vakantie dus uh, regelmatig hebben. We hebben dus net die mandarijnen gehaald en die waren echt super lekker. Gewoon het is december natuurlijk en in deze tijd waren ze zelf nog echt je vingers bij af te likken. Die in Nederland hebben gewoon geen smaak, maar hier zijn ze echt heerlijk. En we gaan nu eventjes uh, voor de verandering naar een lekker tapasrestaurantje. Wij hebben net even opgefrist en even gechilled. Ik heb nu dit aan. Met deze schoenen, nog steeds dezelfde schoenen. En even mijn haar gekant, want dat zat in de klit na een dagje rondwandelen. Wij zijn een paar uur geleden uit eten geweest met mijn ouders. En daarna hebben we een drankje gedaan bij de Mexicaan. En nu gaan we even naar zo'n poemelcafé'tje. kijken of daar nog wat te beleven is. Want we wilden eigenlijk vanavond uitgaan. Alleen de club hier in de wijk Roesava, waar we zitten met ons hotel. Die zijn pas om 1 uur open. En het is nu 5 voor 12. Dus het zou vandaag nog wel kunnen. Maar ja, we hadden meer zoiets van, we gaan morgen anders wel. Want morgen gaan we iets heel leuks doen, maar hou houdt nog even schijn. Wij zijn net thuis gekomen van drankjes doen, want na het eten gingen we gewoon nog een beetje chillen in de stad. We wilden eigenlijk uit, maar ja, de clubs gingen pas om 1 uur open en dat vonden we eigenlijk te laat. Maar nu is het 2 uur dat we thuis zijn. En morgen gaan we dus iets heel leuks doen. Dus we gaan nu heel snel slapen en dan zien we jullie morgen. Doei! Goedemorgen! Het is vandaag zondag en wij... Ik ga eerst even ontbijten met mijn ouders en broertje. En daarna gaan we naar de De, de olifanten de tijgers. En de slangen. Wij zijn buiten. En de weersvoorspellingen van vandaag zijn 18 graden en zoals je ziet een beetje wind. Dus daarom heb ik alsnog deze jas aan. Eigenlijk is het, het bizar geworden. 18 graden in december. Het is wel heel erg lekker! In Spanje is het flamengo, maar hier hebben we echte flamengo's. Kijk! Waarom? Wij doen ja. oh, ja. ja, je je ja. Wij hebben dus net de gorilla's gezien. En eentje ging dus eigenlijk al op eten. Waar we bij stoelen. Dus nu moet ik even herstellen. Baby uh, aapje. Ik wil ook een baby aapje. Kort, oh, los. Wow. kijk hoeveel tanden die heeft. Wow, hij beweegt. Hele, hele speciale boom. Denk je dat hij echt is? Ja. Nou, dat heeft wel tijd geduurd voordat hij dan uh, hier gegroeid is, hoor. Echt zo'n boom die alleen maar in uh, Afrika uh, groeit. Ik weet niet waar we nu zijn, maar hier staat Mercat Centraal. Op het ziet er heel mooi uit dat het een soort van marktgebouw uh, is. We gaan vanavond dus bij de Thai eten. Het dus, dierentuin was echt super leuk, dus um, voor iedereen die naar de dierentuin wilt, moet je echt een keer langs gaan. Ik ga natuurlijk niet alles laten zien wat er in de dierentuin is, want dat moet je gewoon zelf ervaren. Maar mocht je in de buurt zijn en niks te doen hebben, dan zou ik de dierentuin zeker willen aanraden. Het is heel Overal wel een beetje mooi versierd vanwege de kerst, zoals deze kerstpamier. Wij hebben net heerlijk gegeten betaai. En dit keer op een ander plekje dan bij de deur. We zaten nu een beetje achterin. En dat was wel een stukje gezelliger. Dus voor iedereen die ook een keer heen gaat. neem een plekje achterin en race weer eventjes. Oftewel, bel eventjes. We hebben geen toetje genomen deze keer. Bij de Thai. Maar we hebben wel ons favoriete ijsje gehaald. die we eigenlijk altijd eten als we in Spanje zijn. Dus eigenlijk zit iedereen nu aan de maximum. Zelfs onze Max. Wat gaan we hierna doen? Ja, ja. thuis. Kijk, ik ben moe, ja. Waarschijnlijk gaan, gaan we nog ergens wat drinken. Dan gewoon even slapen in het hotel. En morgen is weer een nieuwe dag. De camera was een beetje te ver ingezoomd. Maar we lopen nu op het plein. Er zit een hele mooie kerstboom achter mij. Met een sterretje op de top. En we zijn dus nu op de schaatsbaan. Oh, er zit maar niemand op de schaatsbaan. Dat is jammer. morgen. Gisteren zijn we naar de tuin geweest en best wel lekker geslapen. Nu gaan we richting het ontbijt. Alleen mijn ouders zijn er nog niet, dus ik weet niet waar ze zijn maar het is vandaag nu op dit moment 15 graden en vandaag zou nog niet zo heel veel wind staan dus ik hoop dat ik aan het einde van mijn middag gewoon lekker zonder jas naar buiten kan maar we gaan ergens ontbijt eten zo en daarna moet ik dus naar de nagelstilist want deze zijn best wel heftig uitgegroeid Want ik wilde dus eigenlijk in nederland alleen mijn nagelstilisten die werd ziek precies de dag dat ik een uh, afspraak had dus nu moet ik het hier doen dus ik hoop dat het goed gaat want ik heb nog nooit iets van een beautybehandeling of zo in het buitenland gedaan waar ik de taal niet spreek dus we gaan het zien als ik straks uh, graf krijg of berenklauwen dan uh, moet ik daar uh, het kerstdiner uh, mee gaan eten dus best wel mooi gedaan boven verwacht ik mooi en nu gaan we hier even snel een rondje lopen en dan uh, met mijn ouders mieten want die gaan zo de tram pakken en dan gaan we fietsen in de Turia. Ja. Nou, deze man ken ik niet hoor nee En ik zie dat ik een beetje overblicht ben Maar we hebben de hele middag lekker buiten gelopen Het was vandaag ongeveer Onder de nabij 21 graden Maar ik had een korte mouwjurtje aan gedaan En dat was best wel fris Dus ik ben blij dat we nu terug zijn in de hotelkamer Want ja, ik had echt behoefte aan een kledingwissel Maar ik dacht ik ga nog even snel de badkamer En de kamer laten zien Want daar heb ik nog helemaal niet laten zien En nu heb ik wel eventjes tijd voor Dus dit is onze badkamer Een Bad. Onze wastafel, hier ben ik. En dan hebben we hier nog een bidet en een toilet. Dat zal je laten zien. Nou, prachtig. En dan hebben we hier een kast. kun je dicht doen. Spullen op. En een kluis. En dan kom je in de master bedroom. Waar de master op bed ligt. Dat was het eigenlijk. Gewoon best wel een hele simpele kamer. En nu kan je natuurlijk niet het uitzicht zien. Maar het zal ik morgen wel even laten zien. Maar over het algemeen kijken we dus eigenlijk uit op een hele speelzaal met kinderen. Want hier beneden zit dus een Britse school. En de laatste keer dat ik hier dus kinderen zag waren ze allemaal torens met elkaar aanbouwen En voetballen en zo. Dus als je hier door de week zit. En je zit aan de achterkant. Dan moet je daar wel rekening mee houden. Want... Um, ik ben niet echt een zeikert qua geluid, maar dit, het leek net of dat FC Barcelona aan het spelen was hier. Dus als je daar niet van houdt, dan zou ik vooral een kamer gewoon aan de voorkant van het hotel boeken. Nu ga ik even zijn omkleden. en dan gaan we onze ouders, mijn ouders, trakteren op een lekker tapasje. Een heerlijke vakantie in Valencia. Vooral de laatste drie dagen hadden we echt supergoed weer. En uh, we waren dus geland op kerstavond. Dus het laatste beeld dat jullie dus hiervoor hebben gezien. Was een beeld van dat we voor de McDonald's stonden en hoopten dat die open was. Want we hadden zo'n trek toen we het vliegtuig uitkwamen. Maar het was echt een topvakantie. Alle restaurants en plekjes die ik heb bezocht zal ik onder in de beschrijving toevoegen. En ja, ik hoop dat jullie dit ook een leuke vlog weer vonden van mij. Laat even weten wat je van deze vlog vond. En of je ook wel eens een keertje naar Valencia wil of misschien al bent geweest. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je de volgende keer. Adios! We